Biodiversiteit is belangrijk en daar wil ik voor gaan en daar gaat ook progressief Westerveld voor. Hoe gaan we dat bereiken? Ten eerste om de nationale parken in stand te houden en ten tweede om de landbouw veel meer natuur inclusief te maken. Dat betekent dat de biodiversiteit in de landbouw terugkomt en er is heel veel mee te winnen. In de gemeente Westerveld vind ik dat we nog veel sneller meer met duurzame energie kunnen doen. Progressief Westerveld heeft wonen hoog in het vaandel staan en wil ook graag dat de burgers mede kunnen beslissen en initiëren waar zij willen wonen en hoe ze willen wonen. Progressief Westerveld staat voor samenwerken en dat is wat we met de boeren gaan doen. Progressief Westerveld staat voor het belang van kunst en cultuur, waardoor inwoners hun stem kunnen vinden en kunnen laten horen.